Ik ga nog een keer filmpje maken. Voor de een Scooter 125 hebben daar een, een uitlaat op die, die lawaai maakt. Een nieuw shopman besteld. Hoi, goed greven. Enfin, dat die pijp niet overeenkomt. Met deze pijp. Nu je zit er al van alles aan, dan leg het ze uit. Dus wat ga ik doen? Ik ga die pijp eraf zagen, afslijpen en uh, op die en andere monteren. Maar ik moet natuurlijk, dat moet op dezelfde plaats staan. Dus de gaten, de gaten moeten op dezelfde plaats. De gaten komen niet uit. De gaten moeten op dezelfde plaats staan als uh, de andere. Ook heb ik hier aan de deze twee bevestigingen aan. Speciaal voor het spotboord vast te maken. Maar deze heeft dus een andere korp. En ik ben hier van plan. Om weer een maand of vier te moeten wachten. Voordat ik een shopend heb. Ik heb hier een plaat aangelast. Hier. Hè? Aangelast, sorry. Aan uh, geboord dat hij op plaats staat. En hier van boven ook. En wat ga ik nu doen? Deze plaat met deze plaat verbinden op die manier zo ongeveer dan vijs ik deze plaat die plaat los en dan zet ik dus eerst al, de, al de, de, de, de pijpen eraf vlakst van anders ook zet ik die plaat erop en dan uh, las ik alles vast en dan staat dat met de gaten op de juiste voor, voor de, uh, afstand en hoek en zo van alles hoop ik toch ja, veel uitleg voor niks. Dan gaan we er aan beginnen. Gaan we gaan vastlopen. Zo, als het zo simpel is dat eigenlijk, hè. Malke maken is niks aan. Dan moeten we dat wel laten afkoelen, want anders gaat dat. Zeggen, dus laten we dat afkoelen. Ha, ja, oké, okay. het is gelukt, maar er waren een paar complicaties, ik wou die er hier bij opzetten, want het is wel het een en het ander. Dus, door de lange deur heb ik uh, alles er helemaal afgeslepen, en uh, die mal die heeft dan eigenlijk niet veel gelopen, dan heb ik het op de brommer gezet, want hier, uh, die, een van die poten, was niet zijn lessen als dat erop stond. De afstand tussen de vijzen was verschillend. Dus dat hebben we dan ook nog maar gedaan. En uh, nu heb ik uh, de pijp eraan gelast. Ik heb dat uh, onder de motse Los gehangen. te delen. Hè? Dat was nog niet vastgelast. Ik heb dat had afgetekend. En dan ben ik daar binnen gekomen. Ik heb dat gewoon er tegen gezet. Ik heb er vastgespeten nog een keer aanpassen onder de broemen. En uh, Komt de op. Dus Dat is een versteving daarover. Die was er ook bij. Die, heb dan, die, die ga ik daar terug op zetten dat dat verstevigd is. Dus dat uh, komt gelukkig in de sakos. Ik dacht van niet. Ik ben er een klein beetje aan het vatikeren. Het is daar zo moeilijk aan, dat dunne plaat. Uit ook een lager of barrage lassen. En dat is niet zo uh, gemakkelijk. Zo, ik heb er iets door geblazen. mijn hele mond worden. of Enfin. Zo. zo ben ik eronder gaan zitten. Oké. Okay. Ik heb ze een beetje. houd hoe mij Daar maar hè. Zo. Oh, wat laat ik dat zo. Maar ik hoop dat het werkt. Maar ik moet het niet ja, we hebben zo'n antieke scooter, zo een die antiek uitziet zo. Nou, dat zijn we Goed, de, de uitlaat is bijna klaar. Want, kijk, dat is de oude. En hier zitten zo van die twee douchtjes aan, en die moeten er terug op gaan. Dus Dan gaan we deze hier aflossen, afslijpen. Aanlossen dus. Afslijpen en hier aanzetten. Ik ga die eraf sluiten. Ik ga die monteren aan de dingen en daar een strekje trekken hier en hier. Ik denk dat dat beter gaat zijn. Goed. Oh, ik ben eigenlijk content. Een hart te vloeken. Maar ja. Ik heb ze er gelast. Zijn, en als je een keer dat gaat beginnen te lassen, dan gaan alle ronddanten. Die moet je nu elkaar vooral mee. Dus dat is onze scooter. Zo. De shopmant hangt eronder. Maar dat is alles hangt zelfs vast hier. Hier hangt het ook vast, daar. hier je, daar achter. alles in achter. Nu gaan we eens een keer uh, moeten proberen. Hè. Zo. Ik zal hem beter hier zetten. Zie je? Oei, oei, oei, oei. Ah, dat zal beter Hier toch opzetten. Voilà. Wat ik niet echt moet doen, dat is de sleutel aanhouden. Het valt ook in. Ah, ik moet wel even weg. Is dit het er is eruit ons he? Dus dat moet nog starten ook. Heb je al een sputel nodig? Dat staan al een tijdje. Ik het nog klinkt toch wel veel beter. Het klinkt toch wel anderthalig, hè? Aan het nog eens proberen, hè? Wat is dat is het. Zo moet dat klinken, hè? Oef. Vorige keer twee, uh, twee dichtingen. En dat zo, iets, dus, zo ziet er dat uit. En dat is iets dat je kind, als dat niet echt uitkomt, kun je dat samen drukken. Misschien een beetje scheef zo, hè, of zo. En dan kun je dat goed doen aansluiten. Dat is er nu gebeurd. Dus, een kat is geen bus. Dat je moet het doen hè, ik zit niet aan mijn voeten te krabbelen. Ik zie niet aan mijn voeten te ja, het betrapt. Oké. Okay. En uh, die andere shoppunt uh, Ja. Die rammelt. Dat is van alles. Daar zit van alles in hè? Maar deze ook. Okay. Ja, ja, Oké. Okay. Dag.